Voor horecaorganisaties zoals restaurants, lunchrooms, cafés en eetcafés is het niet alleen van belang dat de betaaloplossing snel en gebruiksvriendelijk is. Met onze oplossing kan je een eigen duidelijk vormgegeven tafelplattebond van jouw locatie krijgen. Met de menu management module sla je op een overzichtelijke manier menu's aan op jouw kassa. Je kiest het juiste broodje en selecteert vervolgens de gewenste saus. Maak het menu af met een drankje. Zet het menu op de tafel en de bestelling wordt automatisch doorgegeven. Wij zijn altijd bezig met jouw wensen en behoeften. Denk mee bij problemen en helpen bij een passende oplossing. Je bent altijd welkom hier bij ons op kantoor. Maar we komen natuurlijk ook graag bij je langs om dit een keer te laten zien.